Oké okay team, gaan we vandaag weer samen vooruit? Yes, we hebben onze relaties weer veel te bieden en we blijven ons vernieuwen. We signaleren een behoefte, geven advies en onderhouden persoonlijk contact. Mooi, ik ga een risicoanalyse maken. Ik ga de slag met procesverbetering. Ik zal onze nieuwe producten met een aantal klanten bespreken. Lekker bezig, Lonneke. Bespreek je ook onze datadienstverlening? Natuurlijk, alles om onze relaties te helpen ondernemen. Super, we hebben vandaag een geblesseerde. Dick, zorg jij ervoor dat de klanten goed geholpen worden? Zeker weten, deze klus klaren we samen. Dus, zijn we er klaar voor? Ja, ja we gaan, we gaan er voor.